Ik ben in het afgelopen half jaar verslaafd geraakt. Verslaafd aan hardlopen. Sinds een half jaar loop ik twee keer in de week hard bij QuoVaders. En voel me daardoor gezonder, heb meer energie en heb veel nieuwe mensen leren kennen. Ik kan jou, jong en oud, ook geen beter advies geven. Ga bewegen, ga sporten. Ik ben Peter Frans Heek en wil me de komende jaren namens de ChristenUnie inzetten om sport en muziek te stimuleren. Het moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Wij geloven in het uniek zijn en het talent van onze kinderen. We moeten daarin investeren, onder andere door het vernieuwen van schoolgebouwen. Stem op de ChristenUnie, hart voor Bunschoten, een blij en gezond hart.